Nieuw-Zeeland New York Curaçao Costa Rica Nieuw-Zeeland Japan Griekenland Kos Groot-Brittannië Argentinië Malta Italië Nederland Finland in de winter Cuba Duitsland Australië Spanje Zuid-Afrika Denemarken oh Spanje Indonesië Oostenrijk Sydney, Australië Borneo Italië